Mijn naam is Wim Murk, ik ben Key Account Manager en samen met mijn collega adviseren wij onze klanten dagelijks om hun afvalstromen te verduurzamen en deel te nemen in de circulaire economie. Hier zijn we trots op en uh, ja, en dat willen we graag u vertellen. Vaak krijgen we van onze klanten te horen dat ze hun eigen afvalproducten weer terug willen brengen, in hun eigen organisatie als een product. Denk bijvoorbeeld aan vlaggen. Of uh, meubelstukken. Maar we hebben ook zelfs een vraag gekregen van een klant. Die zegt, ik wil mijn receptie wil ik laten ombouwen. Zodat mijn relaties zien dat ik de duurzaamheid van ons bedrijf ondersteunt. Ja, dat is niks nieuws. Hier komen we bij gedraaid goed. Hier worden alle producten uitgedacht wat gemaakt is van afvalstoffen. En afvalproducten. En hier in deze kast staan een aantal voorbeelden. Zo zijn van vertrekstaten hele mooie boekjes gemaakt. We hebben bekertjes gemaakt van koffiedik. Hele mooie laptoptas, barbecue schorten en zo maken we van onze oude bedrijfskleding gave nieuwe producten. Wilt u samen met ons aan de slag? Dan kunt u contact met me opnemen of met mijn collega's om samen te kijken of uw afvalstromen weer terug kunnen brengen als product in uw organisatie. Dat is Passero Waste.